Ondertussen is het ook weer Media Inside Boekclub. En er is een heel leuk, nou ook, ja. Uh, schokkend, maar intrigerend nieuw boek verschenen. Ja, dit, dit boek is verschenen bij uitgeverij Pluim. Oh, dat is altijd nou, Dat zie dat je altijd goed in al de kaft. Ja. Dat is Mitsi van de Pluim. Ja. Die maakt geweldig kekke boeken eigenlijk. Oh. En dit boek is van uh, Israël van Dorsten. Dat is een van die kinderen van Ruine Wolf. Nou, hij vertelt hier in dit boek het hele verhaal. Het lijkt een beetje op het uh, boek van Anne Frank, alleen het is nu. Met een hele mooie afloop eigenlijk. Want die kinderen worden bevrijd en die krijgen een nieuw leven. En ze winnen de televisiering. En ze winnen de televisiering Zeker. vorig jaar. Nou, Dat wordt allemaal verteld in dit boek. Ik wil een heel klein stukje voorlezen. Hm. Pagina 11, 11. Moeten we even mee? <laughs> Als leg in van hoofdstuk 1 zie ik. Ja. En ja, bij een boek... Je hebt het helemaal niet gelezen. Ja, he? ja. ik ben... Je begint letterlijk op de eerste pagina. Ja, slaat toch best... de hele inleiding. Ja. Wat is dit? Wat is er staan allemaal letters de voor. De beste Alinea. Ja. Okay. Dus, ja, super. Nou, ik heb hier een heel verhaal bij. Oké, sorry. Uitgeverij Pluim. En ik wil ook die medewerkers van Uitgeverij Pluim op deze praat... toch wel een pluim... Geven eigenlijk. Want die jongen die is niet naar school geweest. Die hebben die hele zak met woorden in hele mooie kekke zinnetjes gegooid. <lacht> en hier valt eigenlijk een boek, kun je op verschillende manieren aanvliegen. Maar als het begin je pakt, ja, dan ben je meteen weg hè, met het hele boek. Dus lees even mee, pagina 11, de eerste twee alinea's. <lacht> nog één keer heft hij zijn hoofd. Pijn dringt door tot in zijn botten. De zon schijnt fel in zijn gezicht. De hemel richt zich nog een laatste keer tot hem. Zijn ogen verblind, de pijn verdooft. Mijn God, ja, mijn maar. God, waarom hebt gij mij verlaten? Roept Jezus, terwijl de tranen langzamer wegvinden over zijn gezicht. Een ritmische gedrup van zijn bloed in het hete zand... dreunt door tot aan de poorten van de hemel. Met iedere druppel begint het harder te bonzen. Zijn hartslag zakt steeds verder weg. En dan is het stil. Ja, een heel mooi begin en een dat zwaar begin. Dan ben je binnen. Dan ben je binnen en dan smul je de rest van het boek gewoon helemaal uit. Ja, het is gegarandeerde best wel.